Papa Mama Brian En Berber Dit is de leukste familie van Nederland De familie Romein Zo, de eerste hele dag weer lekker thuis Ja, het is twee weken na de vakantievlogs Mama is eigenlijk alles een beetje aan het inruimen weer Berber zit lekker op de bank en Brian, waar is die toch? Aan het slapen. Is die nog aan het slapen? Ja. Ah. Oh. Nou, ik ga lekker douchen. Vandaag een rustige dag. Lekker ons ding doen. En hier is iemand wakker. Goedemorgen. Heb je lekker geslapen? Ja. Ja, je hebt tot 11 uur geslapen vanaf gisteravond. Je had het echt even nodig, hè? Voor de vakantie wel leuk? Nou, vandaag lekker een rustdagje schat. Lekker wakker worden? Ga papa even douchen? Oh ja, dan kunnen jullie gelijk even hier uh, de schone douchen. Nou ja. Oma heeft lekker opgeruimd en schoongemaakt hier. Hé Sis? Ja, ja, ja, dat is mij meisje. Hé zitten we weer in deze mooie auto. Dit keer zonder spulletjes en zonder zakken en een vakantierommel. Ik heb een stukje gereden. Ik ben even een rondje gereden. Ik ga een aantal video's bewerken, want er moet veel gebeuren op het gebied van video. Ik ben een buffer aan het opbouwen met ja, top 10 tips. Ik ga een buffer opbouwen met dierenpraatjes. Wat dat is, dat kan je hier op dit kanaal checken. Is heel leuk. En ja, ik ben gewoon leuke dingen aan het doen voor mezelf. Nou, je ziet de piano achter me, ik heb ook een gitaar, ik hou van muziek spelen, ik hou van muziek maken. En dat gaan we ook in de aankomende vlogs veel doen. De dag gaat uh, lekker, ik heb even een tuintje een beetje gedaan, plantjes bijgehouden. Ik ben uh, met video's bezig geweest en uh, nu sta ik uh, te... waar staat die? Barbecueën. Nou ja, barbecueën. Ik, uh, ik hou nogal van koken en van buiten koken. En uh, dat ben ik nu aan het doen, lekker biefstuk uh, spiesjes aan het maken. Met heerlijke paprika en broccoli. En uh, dan doe ik altijd het deksel dicht. Nou ja, ik blaas nog even. Even de warmte opdrijven. Zo, hij is warmer. Dan doe ik de klep dicht. Dan kan het lekker gaan garen. Ik ga eens kijken of we een discussie opdrijven. Ja, die beginnen te langzaam aan. En biefstuk hoeft niet helemaal gaar te zijn. Dat is leuk. Wel mooi liggen. Zo. Het ziet er toch prachtig uit. Straks als avondeten. Maak wel lekkere sausje van roe. Kijk, hem is lekker. Mooi gloeien. Oh, dat gaat lekker worden. Knetter. Hij is goed. Het eten is lekker aan het roken in de rookoven. Ik ga het straks om een mooie schaal opdienen. Kom, we gaan even kijken hoe het nu aan het worden is. Want ik wilde jullie eigenlijk meenemen in een serie die ik later wil gaan maken. En dat is Pokémon Unboxing. Ik wil eigenlijk elke week twee pakjes minimaal gaan openmaken. Kijk, Kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk. Dat ziet er lekker fresh uit. Daar gaan we er straks eens lekker van genieten. Maar niet uh, voordat ik jullie heb meegenomen naar mijn Pokémon verzameling. Wacht even, ik draai even wat uh, bubjes hierom op. Hoppa, die even draaien. Dan gaat de oven weer dicht. Dan neem ik jullie even mee naar mijn Pokémon verzameling. Ik heb hier een uh, Pokémon verzameling wat ik allemaal heb aangekocht. Dus is de Pikachu, uh, Pikachu uh, truitje. Pikachu shirt. En de Pokémon shirt. En hier ben ik wel echt trots op, want dit is echt wel een uh, mooi shirt. Ja, cherry shirt. Uh, ik heb hier, uh, ja, deze wil ik dus gaan unboxen de aankomende tijd. Maar in, in, in, in meerdere afleveringen. Deze ook. Ik heb er nog één. Alakazam. Die is gewoon echt vet, Alakazam. Maar goed, ik heb dus uh, hier zo enkele... oh een piano. <laughs> Daar ga je ook nog meer van zien van mijn pianomuziek, maar dat is allemaal voor later, Het gaat een wereld voor jullie open bij de familie Romein. Het is uh, nou ja, nu om te kijken, het wordt over vijf, ik denk dat we over een half uurtje wel kunnen gaan eten. En mijn Discord gaat ook continu, Is dus de familie Romein Discord. <laughs> nee hoor, die hebben we nog niet. Kunnen we wel maken, als jullie dat willen laat even weten hieronder in de reacties of jullie een uh, familie Romein Discord willen. En tegenwoordig uh, doe ik weer een beetje aan roleplay als gamemannetje. Kennen jullie gamemannetje nou nog niet? Check hem even op Twitch, twitch.tv slash gamemannetje. En ik zat vandaag in, even kijken hoe heet deze stad, Driedorp. En waarin, Pop? Ik heb een ban gekregen van een uncheat, of nee, ik heb een ban gekregen van een cheat engine. En dat klopt natuurlijk niet, want ik heb geen cheat engine geïnstalleerd. Dus, nee, die ban is niet correct. Maar goed, die gaan ze dus straks afhalen, dus dat komt goed. Gelukkig heb ik ze alle vijf wel al bereikt. Ze werken alleen in ploegendienst. <lacht> en Cisofreen is nooit alleen. <lacht> bij een opgeruimd hoofd hoort een opgeruimde kantoor. Lekker stoeltje, aircoachje en het werkveld. Muziek maken. Dat is mijn komende tijd mijn doel. I want to be like it with somebody, yeah, I want to dance with somebody, it's somebody to love me. Zo, so, hop, uit de trein. Andere kleren aan? Nee, natuurlijk niet. Um, ja, we reizen een beetje tussen de dagen door uh, deze video. En zo ga ik nu de tafel dekken. Oh, lekker trek in eten. We gaan lekker stoofvlees vanavond eten. Ja, jullie zagen het net kipspiesjes, maar dat was weer een paar dagen geleden. Hey, ga je lekker aan het koken? Oh, hey. Hey, uh, wat, zijn... Ah. wat zijn jullie aan het doen? Nou, dan gaan we eens de tafel dekken. Bordje voor Berber. Bordje voor papa. Telefoon weg. Ja, ik ga een bordje op tafel zetten. Bordje voor Brian en mama. Nee. Laat jij maar eens zien hoe jij moet puffen. Heel nee. goed. Nee. Drie. Vier. En ademen. Oh, goed zo. Niet smokkelen Werber. Lees. Naar om. Goed zo. En dat is het puffen. Poep. Lepel. Hier yeah. komt een balletje. Wat gaan we eten? Poep. Laten we het eens zien. Lekkere boontjes. Lekkere aardappelen. Mama heeft ontiegelijk haar best gedaan op. Mama heeft ontiegelijk haar best gedaan op. Water. Een lekker vochtige. Wat is het? Wat is het? Oh, stoofvlees! Freaking lekker! Heet hoor, heel heet. We hebben heel heet. Ga maar lekker zitten. Gaan we nog even bidden? En shepherds, we shall be. Voor die, my lord, voor die. Ik, Ik ben aan het bidden. Ik ben aan het bidden. En shepherds, we shall be. Heb respect voor de mensen die bidden. And shepherds we shall be, for thee, my lord, for thee. Power have descended forth from the hand. Our feet may swiftly carry out of thy command. So we shall flow a river for to thee. And teaming with souls all in heaven be. In all in all patria, in sanctim. En we hebben een tegenstribber op lijn 11. En by En by man. Wil je nou aan iedereen die naar de familie Romijn kijkt laten zien dat je niet goed eet? En dat jullie. Papa! Je geeft... Zullen we even de kijkers tot morgen vertellen? Nou ja, wat gaan we dan nou zeggen? Gefeestig, papa! Nee, wat zeg je dan als het einde van de video komt? Goedemorgen. En! Vergeet niet deze video leuk te vinden! En voor verjaardag voor jou ook. Ja, wat moet ze voor mijn verjaardag doen? Een duimpje omhoog, hè? En gefeliciteerd zeggen in de reacties. En vlaggen! En vlaggen! Dus Brian zegt duim omhoog voor mijn verjaardag. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Nee. Gefeliciteerd zeggen in de reacties. Op het belletje drukken als je op de hoogte wil blijven wanneer wij een nieuwe video uploaden. En even op abonneren drukken. Dan ben je gelijk uh, fan van de familie Tot morgen allemaal! Tot ja, morgen! Doe, doe, doe,